Maar gelijk lijkt met alles wat er gebeurd is in de tussentijd alweer een eeuwigheid geleden. En toch is onze nieuwe periode pas net begonnen. Deze bespreking van het bestuursprogramma en de begroting is het eerste grote moment waarop we aan inwoners kunnen laten zien wat hun stem waard is. Het eerste grote moment waarop we met elkaar laten zien waarom er nieuwelingen in deze raad terecht zijn gekomen. Of waarom er een oude rot is aangewezen om de schatkist opnieuw te bewaren. De bijna 12.000 mensen die in maart naar de stembus zijn gegaan hebben hopelijk hele hoge verwachtingen van ons. En die verwachtingen hebben wij met elkaar waar te maken in deze gemeenteraad. Want in tijden waarin steeds meer mensen het moeilijk hebben, kan juist de lokale politiek het verschil maken. En progressief Bernhezen is vastberaden dat te doen. Voorzitter, de meeste mensen in Bernhezen hebben het goed. De werkloosheid is laag, het besteedbaar inkomen is hoog en de meeste mensen hebben een spaarpotje om op te teren als het moeilijk is. Maar dat geldt niet voor iedereen. En hoe groter de groep waarmee het goed gaat is, hoe groter ook de kans dat de groep waarmee het minder goed gaat, vergeten wordt. Maar die kleine groep hier in Bernezen dreigt wel steeds groter te worden onder de huidige omstandigheden. Door alles wat er in de wereld om ons heen gebeurt, komen mensen die altijd goed rond hebben kunnen komen, in de knel. En de grote vraag is of je op dat moment om hulp durft te vragen en durft op te staan. Progressief ze hoopt het. Maar we vrezen dat mensen uit schaamte voor andere maatregelen kiezen. Kiezen voor het overboord gooien van muziek en sportlessen. Of de keuze maken voor goedkope junkfood in plaats van gezondere en duurzamere alternatieven. Kiezen voor een route zonder schaamte. Maar met alle gevolgen van dien voor de gezondheid, voor hun ontwikkeling en voor het contact met andere mensen. Een recept voor problemen. Problemen voor deze mensen zelf en uiteindelijk voor onze gemeenschappen als geheel. En van een bestuursprogramma dat midden in zo'n crisis geschreven wordt, mag je daar een duidelijk antwoord op verwachten. Maar het tegendeel is waar, als je het progressief bij deze vraagt. Dit bestuursakkoord, als je het leest, doet alsof de crisis niet bestaat of maar van hele korte duur is. Maar voor de mensen die nu met kopzorgen zitten, is dat niet zo. Die kunnen niet wachten op de ontwikkeling van een aanpak. Die verwachten gewoon antwoorden van de politiek. En als die antwoorden niet in dit bestuursprogramma staan, het bestuursprogramma waar de ambities en acties voor de komende vier jaar instaan, dan vindt Progressief Bernezen dat gewoon wereldvreemd. Want dat mag je verwachten. Gelukkig heeft onze gemeenteraad het heeft in eigen hand genomen in de vorige raadsvergadering. En het college per motie gevraagd om te komen met een ruimhartige compensatieregeling... voor mensen die door de energiekosten in de knel komen. En gezien de urgentie verwacht Progressief Bernezen dat deze regeling inmiddels klaar en is en uitgevoerd wordt. En dat er een klusteam in de weer is, in de wijken... Om mensen te helpen bij het nemen van energie- en waterbesparende maatregelen. We hebben vandaag in een notitie kunnen lezen dat het college aardig op dreef is en dat de eerste maatregelen genomen zijn en de eerste acties in gang gezet zijn. Maar welke andere maatregelen is het college nog voornemens te nemen om ervoor te zorgen dat mensen of niet nog meer mensen in langdurige financiële problemen komen? En waarom zouden we bijvoorbeeld de norm voor bijzondere inkomensondersteuning? in algemene zin niet verhogen van 120 naar 130 procent. Onder onze voormalige sociale dienst hebben we dat ook een tijd zo gedaan. Met een beperkte investering kunnen we een grotere groep mensen helpen om te blijven sporten, muziekles te blijven volgen, schoolspullen aan te schaffen en noodzakelijke vervangingen te doen. Wij overwegen als Progressie PNH's om daartoe een voorstel in te dienen volgende week. En als je het progressiep vraagt, zou dat ook een mooie besteding zijn van het geld dat nu jaarlijks overblijft in het sociaal domein. Want wat ons betreft moet dat geld geïnvesteerd blijven worden in het welzijn van onze inwoners. Om dat te garanderen hebben wij ook een amendement voorbereid. Voorzitter, gelukkig blijft niet elke crisis in dit bestuursprogramma onbenoemd. Voor klimaatbestendigheid en biodiversiteit is terecht een heel hoofdstuk ingeruimd. En daarin vinden wij als progressief Bernezen heel veel goede acties en punten terug. Want na jaren van verstening gaan we eindelijk weer vergroenen in de dorpen. Na jaren van bomenkap gaan we aan de slag met bomenplant. Progressief Heese kijkt uit naar de missen hiervoor als het groene dorpspark van Hees. Want dat is waar dit college voor het zorgen, toch? Of moeten we daar toch een motie voor indienen volgende week? We wachten het af. Maar alleen inzetten op het klimaatbestendig maken van onze dorpen is absoluut onvoldoende. Dat we aan de slag moeten met klimaatbestendigheid is een gevolg van een te lakse houding van ons allemaal, de hele samenleving, in de afgelopen jaren. Want het is... Logisch dat we ons nu moeten aanpassen aan het veranderende klimaat, maar de echte ambitie moet volgens progressief Bernezen een hele andere zijn. Want voor de gezondheid van onze planeet en onszelf moeten we ons niet alleen aanpassen, we moeten ervoor zorgen dat die klimaatverandering die ontstaat door ons gedrag, geremd en liever nog gestopt wordt. En ook een relatief kleine gemeente als Bernezen heeft daar een bijdrage in te leveren. Waar blijft bijvoorbeeld de door de gemeenteraad gevraagde fietsstraat die de randen van onze dorpen verbindt met de dorpscentra? Zodat fietsen aantrekkelijker wordt dan het nemen van de auto. Voorzitter, we zijn op de goede weg waar het gaat om energieopwekking. We hebben het, af, het afgelopen jaar vaak gehad over zonneparken en enkele keer ook over een windpark. Maar in het veranderen van het gedrag van mensen en het inzetten op besparing hebben we nog heel veel werk te verzetten met elkaar. De beste manier om kosten te besparen en minder afhankelijk te worden van Russisch gas is besparen. Vorig jaar nam deze gemeenteraad de motie aan om duurzaam gedrag te stimuleren door middel van de campagne. En is het niet tijd om die alsnog uit te gaan voeren, college, in plaats van deze naast u neer te leggen? Beter later dan ooit, zullen we maar zeggen. Voorzitter, in het gezonde maken van onze leefomgeving is ook een hele belangrijke rol weggelegd voor onze agrariërs in onze gemeente. En onze kleine gemeente is groot in het produceren van voedsel. Maar dat eist een tol. De uitstoot van de agrarische sector is groot, ondanks alle inspanningen die boeren al jaren plegen om deze uitstoot te verkleinen. En onze gemeente mag dan wel niet direct naast een Natura 2000-gebied liggen. De impact op onze natuur is er niet minder om. De komende jaren gaan heel veel vragen van onze boeren. En als gemeente kunnen we hen de help en de hand bieden. Maar wat progressief BNH betreft doen we dat alleen als dat ook leidt tot een gezondere leefomgeving voor ons allemaal. En dat kan, als je het progressief BNH vraagt, niet zonder een verkleining van de veestapel. Miljoenen dieren op ons kleine stukje grond, dat is kei ongezond voor mensen, voor dieren en voor de planeet. En wanneer gaan we nou echt werk maken van een betere water, bodem en luchtkwaliteit? D66 noemde het net ook al. Met hen samen hebben we een amendement voorbereid. Voorzitter, dan over naar de meest vreemde dieren. Dat zijn we zelf misschien wel. Zoals we hier zitten in deze raadzaal. Wij, mensen. We wonen met heel veel plezier in onze gemeente. Dat zegt iedereen tot nu toe en dat zal dadelijk vast ook nog een aantal keer gezegd worden. Het is goed leven, wonen, werken hier. En dat is ook de reden waarom heel veel mensen, jong en oud, heel graag in onze dorpen willen blijven wonen. Maar met de huizenprijzen van nu is dat helemaal niet zo makkelijk meer. In onze woonvisie hebben we met elkaar lef getoond en grote ambities beschreven waar het gaat om de bouw van betaalbare koop- en huurwoningen. We hebben talloze instrumenten gevonden die ons daarbij kunnen helpen. En nu moeten we die instrumenten als de weer gaan inzetten. Maar de ambitie van dit bestuursprogramma voor de woningmarkt komt niet verder dan het verder ontwikkelen van die instrumenten. En dat zijn volgens Progresie Bernezen niet de ontwikkelingen waar inwoners in kunnen wonen en waar ze uiteindelijk profijt van hebben. Met dit tempo gaan we nergens komen. En daar zijn jong en oud dan maar mooi de dupe van. Dus college, wanneer krijgen de eerste Bernezenaren de sleutel van hun tiny houses in Bernezen? Voorzitter, in de commissie heb ik er ook al iets over gezegd. In dit bestuursprogramma lijkt visie het toverwoord. Goede acties worden in bijna ieder hoofdstuk verstopt achter nog op te stellen visies. En dat is zonde, als je het progressief en heers vraagt. Er zijn zoveel mooie dingen die we als gemeente nu vandaag voor mensen kunnen doen. Acties die zorgen voor meer betaalbare woningen, voor minder financiële problemen en voor meer gemeenschapszin. Laten we de ruimte nemen met elkaar om daar direct mee aan de slag te gaan. Ook als een visie nog niet op papier staat. Want papier kan het zich veroorloven om geduldig te zijn. Mensen in de knel kunnen dat niet. Tot zover. Dank u wel.